Hij zag in mij wel dat hij mij vrijheid kon geven en daar leerde ik mee omgaan. Ja, ik ga jullie gewoon echt uh, door de, de, de, de rechtbank trekken en uh, wat weet je voor, uh, voor een gek. Je hoeft ook allemaal niet zo heel veel dingen te forceren, want het toeval reikt het je gewoon echt al aan. Een hele bijzondere tijd tijdens zijn studie bij een auto ondernemer. Een uh, ontslag als statutair directeur bij een heel goedlopend bedrijf. En een toevallige ontmoeting bij een zandbak in Nieuw-Zeeland. Dat zijn de sleutelmomenten in het leven van ondernemer Mark De Vos van camperplatform Go Boonie. Ik wil er alles over weten in deze aflevering van sleutelmomenten die ik maak samen met Centraal Weerzakelijk Zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Leuk dat je kijkt. Naar 7D-TV. Ja, Mark. Uh, leuk dat je bent. En voordat we over die drie sleutelmomenten gaan praten. Ja. Uh, eerst even een klein beetje contact, want je bent de allereerste gast uh, in de 7 d studio <laughs> met, een, met een korte broek. <laughs> ja. Loop jij het hele jaar in een korte broek? Ja, het is, uh, het is buiten. Zodra het een beetje 20 graden plus is, en ik denk dat het nu al een graadje of 24 is. Uh, ja, het wordt volgens mij tegen de 30. Wordt vandaag van. weer lekker warm? Ja, ik, ja. dan loop ik uh, absoluut in een, uh, in een korte broek. Ik heb vandaag schoenen aan en normaal heb ik slippers aan. <laughs> dus, dus je dat bent net <laughs> Hey, Want het past ook wel bij wat je doet, toch? Nou ja, ja. Uh, ik denk dat een van de belangrijkste kernwaarden zelfs van GoBooney, is, uh, is Freedom. Uh, we hebben een, uh, een camperdeelplatform, dus een Airbnb voor, voor campers. Ja. We zitten door heel Europa heen met inmiddels uh, uh, zo'n 8000 uh, campers. En we in ons bedrijf van uh, um, ruim 90 mensen nu. Um, Echt, ook verspreid op de payroll zeg maar nee, zeker toch? zeker het ja. me toch? <laughs> ook verspreid door europa uh, we zijn ooit begonnen in uh, in nederland uh, Hoe lang werkte 2015 okay werkte werkten altijd wel met, uh, met native uh, speakers. Dus zodra we Italië in gingen, hadden we Italianen in dienst. Uh, maar inmiddels ja, is remote werken is, uh, is natuurlijk uh, ja. geen, enkel, uh, geen enkel probleem meer. Ja. Dus we hebben door Europa mensen zitten. En ja, we hebben allemaal, wel. dit is wel een beetje onze, onze stijl. Uh, sterker nog, um, we hebben nog maar een heel klein kantoor. En twee keer per jaar komen we met z'n allen samen. En dan drie, vier, vijf dagen. En dat is altijd op een camping. En dan zijn we vijf dagen samen en dan werken we samen, feesten samen en... Dat zijn ons koffieautomaatgesprekken dan, dus zou ik één zeggen. keer per jaar met z'n allen? Twee keer per jaar. Of twee keer per jaar. En de ja. rest, en de werkt iedereen remote en flexibel? En ja, en er zijn mensen die komen naar kantoor in Utrecht. En er vliegen ook wel eens mensen in. Dat ze zeggen, nou, ik ben even een paar dagen met mijn team in Utrecht. Uh, maar uh, het, hele, het hele bedrijf uh, komt dan uh, twee keer per jaar uh, samen. Maar voor de rest is het fluide bedrijf. Alle ja. mensen werken waar Zeker. het moet en waar het kan. Zeker, en, uh, ja. We openen elke morgen om 16 over 9 digitaal. Dus dan checkt iedereen in. Zo 16 over 9? Ja, dat is wel heel erg handig. Want als je namelijk kwart over negen doet, dan doet iedereen het ongeveer kwart over negen. En als je het zestien over negen ja. doet, dan doet iedereen het exact om zestien over negen. En daarvoor vonden we het te vroeg. <laughs> ha, geweldig. Hey, drie sleutelmomenten we langs ja. dit gesprek gaan voeren die bepalend waren. Of in ieder geval ja, wat sleutelmomenten voor jou waren. Uh, de eerste, ik noemde hem al, een bijzondere tijd bij een grote auto-ondernemer. En dat was tijdens je studie, hè? Ja, ik had HTS Autotechniek gedaan. En um, ik, uh, ik, ik wilde nog wat... Uh, uh, wat meer bedrijfskundig studeren. Dus ben naar Groningen gegaan. Maar ja, ik wilde wel mijn biertjes in de kroeg betalen. Dus ik, ik solliciteerde gewoon bij, bij twee autobedrijven. Ik dacht, nou, dan kan ik misschien auto's verkopen of, of iets dergelijks. Ja. En ik, uh, ik kwam bij, bij Van der Molen terecht, de toenmalige Opeldealer in, in Groningen. Uh, groot bedrijf uh, en echt ultieme ondernemer. Uh, en die, die, die zei, nou Mark, hier is een stapel post. Ik ben er drie weken niet aan toegekomen. Kijk, kijk maar wat erin zit voor je. Dat. En ja, ik heb daar tijdens mijn studententijd uh, gewerkt. Uh, ja, ik kon, kon zelf bepalen wanneer ik uh, werkte. Maar ook uh, wat ik oppakte. Uh, ik, uh, uh, op een gegeven moment uh, zag ik dat het schadebedrijf uh, uh, te weinig capaciteit had. Te veel werk. Uh, en... en geen ruimte om uitbreiding. Dus toen bedachten we met elkaar, nou weet je wat, we maken er gewoon uh, een ploegendienst van. Uh, we, gaan, uh, we gaan gewoon vier dagen per week werken, maar dan met meer ploegen. Uh, 20 capaciteitsverhoging, uh, dat, dat soort dingen. En ik had alle vrijheid om suggesties te doen. En ik leerde ook wel daar om, om mensen dan mee te krijgen. Want ja, ik was wel dat jonge Pikkie, ook ja, nog een precies. keertje uit de Randstad, ja. zo bij de hand studentje. Ja. Uh, en en uh, Groningers die zijn natuurlijk heel stug, ja. maar uh, die zijn ook heel nuchter. Ja. En uh, op het moment dat je ze meekrijgt. dan hoef je ook genieten om weer een woord aan vel te maken. Dus ja, dat, wa dat was voor mij wel echt een leerschool. In eerste instantie zagen ze mij aankomen. van. nou, oh ja, dat is dat ventje die. Uh, die, die, die, die de ouwe van de molen heeft aangenomen. Nou, ik weet niet wat het is. Maar... Dus eh, eerst een beetje moest ik wel wat overwinnen. Ja. Maar toen, ze, ja, toen ik ze meekreeg. Uh, uh, nou, het eerste succesje. En dan nou, dat gaat toch het bedrijf rond. Uh, en dan, oh, nou, werd toch steeds makkelijker. Dus ik heb daar. Echt een paar jaar gewerkt, hele mooie dingen uh, gedaan. Tijdens je studie? Tijdens mijn studie. Want was, het, was de studie nog wel relevant dan, daarnaast? Als je daar Zeker. Veel, uh, ja, ah, wat een feest is het als je, als je, als je in, de studen, in de collegebanken zit en allemaal theoretische dingen. En, en dat het vervolgens in de praktijk hm. ziet. Hm. En gewoon kan, kan toepassen of signaleren. En ik denk, oh ja, maar zo werkt het dus echt. Um, ja, dat was, dat was echt wel een gouden combinatie. Dat was wel anders dan even biertje stappen in de kroeg tijdens die studententijd. Als je kijkt naar, de, naar als, als sleutelmoment, wat zijn de belangrijke lessen die jij van die, van die persoon hebt meegekregen? Hoe hij zijn bedrijf runde, de kansen die hij gaf? Nou, en, uh... Ja, ik, ik denk dat... Um, uh, en dat ontdekte ik pas veel later natuurlijk, maar um, uh, hij zag in mij wel dat hij mij vrijheid, dat, dat vrijheid kon geven. En daar leerde ik mee omgaan. Dus ik, wil, ik ben echt super eigenwijs. En ik <laughs> als citrant. En, maar daar, Definitie daar, van de ondernemer. Maar, maar <laughs> daar is het wel... Um, daar heb ik de ruimte gekregen om, om, om dat te tonen. Uh, en, en om daar ook uh, fouten in te maken. En zonder dat ik daar hard op afgewezen werd. Maar dat ja. ik daar wel... Um, uh, ik zat ook gewoon op, op, op zondagochtend bij de familievergadering. Ja, op precies. zondagochtend was een familievergadering. Nou, mocht ik ook... Aanschuiven, sterker nog. Dat was eigenlijk wel vanzelfsprekend dat ik dat deed. Dus ik kreeg wel echt alles van het ondernemen mee. Ja, ja. Van die familie. Ook van familieomstandigheden. Ja, dus dat, was, dat liep altijd heel erg door elkaar. En uh, ook daarvan heb ik wel bedacht. Nou, als ik ga ondernemen... Niet dat ik dat nou per se zoals voor ogen had, van nou ik moet ondernemen, maar gewoon wel. Uh, ik dacht van nou je moet wel proberen altijd je eigen omgeving te kiezen en niet vast te zitten aan je familie. Ja, ja, ja. Dat, dus uh, geen familie in GoBooney. Uh, nee, maar je nee. bent niet alleen gestart hè? Nee, ik ben samen met, uh, met Foppen uh, gestart, uh, die ik uh, mijn een ander sleutelmoment uh, heb on ontmoet. Dat is was, dat de derde, dat is dat nieuws even. Dat was de derde. Zullen we omgooien dan of zullen we de volgorde handhaven? Nou, laat maar even omgooien. Ja? Ja, de, de, uh... Bij de Zandbak? Een, een nou, nee, dat mag we... ik maar wel in volgorde doen. Want ze hebben wel een beetje met elkaar te maken. Okay, dan we gaan, we gaan, nemen, dan gaan we eerst naar de tweede. Dan, dan houden ja. we die mede-oprichter even ja. vast. Want daar ja. zit dus iets met Nieuw-Zeeland. Cliffhanger. Ja. Uh, de tweede, dat was uh, misschien een wat mindere. Tenminste, zo klinkt het een beetje. Maar je bent ontslagen als statutair directeur bij een zeer goed lopend bedrijf. Ja. Dus, dan, dus, is het volger, dus je was afgestudeerd ja. op een gegeven moment? Ja, ik ben afgestudeerd. En toen... Uh, uh, uiteindelijk ben ik, uh, ben ik weer, weer teruggegaan richting, uh, richting Randstad. Uh, en... Uh, heb daarvoor uh, uh, met name automotive bedrijven gewerkt en ik werd op een gegeven moment uh, directeur van uh, van het autoschadehuis ja. uh, maar op de een of andere manier kreeg ik het met het team voor elkaar om binnen best wel hele korte tijd uh, de de de winst te nou ik denk vier vijfvoudigen uh, en dat was echt superleuk. Het was een baan was, voor jou hè? je was gewoon in dienst. Ik was statutair directeur ja. uh, uh, nog maar geen aandelen nog jong. Dienst, nee nee nee, gewoon, nee maar wel statutair directeur. Maar wel statutair directeur. En uh, dat was wel een specifiek detail. Ja, Precies. <laughs> uh, en nou, dat, werkte, dat werkte hartstikke leuk. Uh, nou, ik, ik, uh, ik had hele goede mensen om me heen. En um, ik uh, had daar echt geen vijf dagen in de week voor nodig. Hm. Uh, <laughs> ik, ik kon klanten, de, de, de, die kon ik prima uh, bedienen. En ik had een heel goed operationeel team. Ik had een goede financieel manager. Uh, dus nou, heel eerlijk, na een tijdje, uh, de helft van de tijd, had ik gewoon. Ja, best wel over. Ja. Dus ik ging met mijn collega directeur, hè, ging ik wel een beetje babbelen van. Goh, eh, wat, wat doe je allemaal? En, en soms hielp ik er uh, eentje met iets. Uh, dat deed me eigenlijk weer een beetje aan mijn oude van de molentijd denken. Ik liep gewoon een beetje rond in het bedrijf. En ik ging gewoon kijken, kan ik, kan ik ergens iets leuks doen? Iets waar ik goed in ben. En uit <clears throat> nou, het, het, het, de grote holding uh, daarboven. Uh, daar, daar, daar zaten wat, wat, wat managementwisselingen in, ook familiebedrijf. Uh, het autobedrijf ging niet zo goed, dus er kwam uh, wat holdingdirectie in die, uh, die wilde saneren en allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment, ik denk dat ik in 2,5 jaar tijd vier holdingdirecteuren heb uh, uh, versleten. Ja. En de laatste, um, daarvan zei mijn vrouw, die alleen maar mijn verhalen hoorde... Uh, zei van nou die moet je misschien een beetje voor opletten want vrouwen kunnen dat hè vrouwen Op afstand dat, hè als ja dan dat dan zes, zes verhalen heb je dan verteld en dan hebben ze een analyse en denkt en oh, dan je nou die john die moet je maar eens even in de gaten houden want dat, dat voorstel wat hij je nu doet dat ik, ik, ik, ik vertrouw het niet hmm. en um, nou achteraf bezien uh, is gewoon een hele duidelijke conclusie hij voelde zich een beetje bedreigd waarschijnlijk door mij want ik had ja, met mijn team het absoluut het best draaiende bedrijf. Niet het grootste bedrijf in de holding, dus wij konden niet de verliezen van de dealerbedrijven even compenseren. Maar we hadden wel gewoon echt een heel goed lopend bedrijf en we deden dat leuke dingen. We gingen als het managementteam uh, de, uh, de, de, de ambitieuze doelstellingen hadden gerealiseerd. Dan gingen we ook gewoon twee dagen uh, autoracen in Engeland. Ja, ja dat, dat vond ik dat het team verdiend had. <laughs> ja, dat kon hij denk ik niet zo goed, uh, goed waarderen. En hij had en, de shit van de hele holding natuurlijk. En hij had de shit van de hele holding, ja. En ik was statutair directeur. Dus hij kon me eigenlijk zonder reden elk moment ontslaan. Ja, uh. Dus dat heeft hij op enig moment gedaan. Toen hij er een aanleiding voor zag, toen dacht hij, nou, nu, uh, nu heb ik hem, nu, uh, nu, stuur ik hem uh, nu stuur ik hem naar huis, echt uit. En ook gewoon een mail rondsturen naar het hele bedrijf van uh, diegene die contact heeft met Mark, die, uh, die uh, staat hetzelfde te wachten. en oh, ja? Echt dat je denkt, wat een kleuter. Wat is dit voor een gek. En ik zat er pas 2,5 jaar, denk ik. En ik had zelf zoiets van, ja, ik... ik, ik, ik mijn dingetje wat ik hier kan is wel een beetje, ja, ik, ik kan hier niet heel veel dingen toevoegen. Dus ik ging ook een beetje op zoek van, nou, wat zou ik nog doen? Maar ik vond het ook een beetje gênant om daar weer weg te gaan. Dus ik vond ook naar mijn team toe, uh, uh, niet dat ik alweer meteen naar een ander bedrijf moest. Maar ja, ik had, dus ik was wel een beetje aan, aan het rondkijken. Ik denk dat dat alles bij elkaar, dat hem dat een beetje uh, ja, in het verkeerde keel gaat schoten. En, wat neem, je en daar, wat neem je dan mee? Nou, en, en uh, ik heb daar heel erg van geleerd om uh, uh, um beter te, te, te voelen wat mensen uh, misschien bedoelen in plaats van wat ze, wat ze zeggen. Ja. Uh, dus ik heb daar wel echt wel geleerd, uh, daarvan geleerd wat signalen uh, op te pakken. Uh, wat ik er ook absoluut van geleerd heb, is om toch gewoon maar eerlijker te zijn over wat ik zelf wil. Uh, want ik voelde me echt wel een beetje Opgelaten dat ik al zou zeggen van jongens, hè, ik denk dat we op zoek moeten naar de volgende directeur... die het misschien weer beter day-to-day uh, -day kan managen. We hebben het met elkaar naar een hoger plan gekregen... maar ik kan hier niet zo heel veel meer toevoegen. Mm -hmm. uh, maar ik voelde me daar een beetje gegeneerd over. Er uh, waren ook mensen die vroegen... Goh, Mark, het uh, bedrijf staat in Al van de Rijn en ik woon in Amsterdam. zeiden, nou kom je nu ook naar Al van de Rijn? Uh, kom je, verhuis je nu naar Al van de Rijn? Ik dacht, verhuis naar Al van de Rijn? <laughs> nou, dat was niet helemaal van plan. Dus ik voel me wel een beetje Dat is heel mooi is een alfa. Zeker. Nee, ja. niks mis mee. Maar je woonde niks je mis woonde. Mee. Ik woonde ja. daar. Prima. En, um, uh, dus dus de, met, met, mensen verwachten meer dat, dat familiegevoel, wat ik op een andere manier in, invulde. Maar dat durf ik ook niet heel erg, ja, dan benoemen hoe ik dat dan zelf wat uh, ja, aan de ene kant wat ik daar zelf van vond want nee, aan de ene kant proef ik een soort van uh, heel <tus> erg loyaliteit bij jou ja. maar aan de andere kant een soort vrij buiterig spring in het veld zeg zeker maar. zeker nee ik ben denk ik ongelooflijk loyaal en, en, en oprecht en, en, en eerlijk, maar als ik ergens in geloof, dan ga ik echt alles aan doen om te zorgen dat ik iemand kan overtuigen. En dan moet je me niet met, met, met, met regeltjes of zo doen we dat nou eenmaal of dat past hier niet met non-argumenten mij gaan beperken. Want dan, dan ga ik heel hard meppen. Uh, ja, ja, precies dat. Dus dit, dit, dit er moet, uh, moet wel logica in zitten. Heb je negatieve energie verbruikt in die fase? Want ik kan me wel voorstellen, want je vertelt alles met een glimlach, maar kan ja. me, ik bedoel, het is ja. niet leuk. Ja. Nou, het, het gevolg was dus, en daarom is het vooral een sleutelmoment, ik was ongelooflijk boos op hem, dat hij me dit had aangedaan. Ik voelde me echt nou, zo ongelooflijk in mijn rug gestoken. Um, maar ik was ook wel een beetje... Uh, voor mezelf, dat ik dacht, heb, waarom, waarom heb ik dit niet beter zien aankomen? En, en had ik hier niet gewoon al proactiever op moeten, moeten handelen? En, en, dus ja, ik, ik was ook wel, uh, het deed gewoon echt heel veel met me, omdat ik boos was. Uh, maar ook omdat ik vond dat ik daar zelf uh, ja, beter uh, mee om had moeten gaan, beter had moeten zien aankomen en, en dat soort dingen. Terwijl, ja, ja, je hoeft niet alles allemaal helemaal te voorzien, uh, waarschijnlijk. Kun je dat nu beter, maar, denk je? ja zeker en hoe kun je dat zien hoe kun je bewegen want ik vind dat ook waanzinnig moeilijk hoor ja uh, uh, en zonder een cliché's te vervallen ik heb inderdaad een vrouw ook die dat veel beter kan ik weet niet of dat mm -hmm. is vrouw of dat vrouwelijke intuïtie is of iets dergelijks Ik weet het niet maar ik kan het in ieder geval heel slecht ja uh, dat ik met open ogen uh, ergens in tuin en dat achteraf dan denk je ja, ja. Eh, weet je, ja duidelijk maar ja. Heb jij nu dingetjes waardoor je dat beter kan inschatten ik misschien kan ik het beter inschatten maar ik kan er beter mee omgaan ja, ja. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje trots op, op dat, als dat beetje naïeve aspect. Hm. Dat maakt me ook wel dat ik een beetje ideologisch soms kan zijn en daar energie in kan steken. Ja. De andere mensen zeggen, joh, pff, daar gaat er geen energie in steken, van onzin. En ik, nou ja, nou, ik geloof erin en, en daar ga ik dus voor. Ja, ja. Nou, als het niet uitpakt, nou, dan pakt het niet uit. Dus dat is een vorm van, van ook een naïviteit waar ik dan, ja, mijn eigen kracht wel in zie. Ja, ja. ja bijna kinderlijk. Ja, ja. ja. En ja. dat dat accepteer ik nu dat dat zo is. Ja. Ik, nou, dat is gewoon mijn kracht. Ja. Dan dus zal die John die had dat wat minder. Ja. Of hoe, laat, hem, laat hem John doen. Waarschijnlijk heet hij ook John. Ja, ja, ja, ja. zeker, zeker, zeker. <laughs> en wie weet ziet hij dit ooit en dan denkt hij, oh ja, dat ja. was ik. <laughs> <laughs> maar het sleutelmomenten aan uh, dat daar gevolggevend is dat ik was zo boos. Dat, uh, nou goed, ik had er advocaat op gezet en ik had ja, ik ga jullie gewoon echt uh, door de, de, de, de rechtbank trekken en uh, wat weet je voor, uh, voor een gek. <lacht> um, en vervolgens zei mijn, uh, mijn vrouw uh, van, ja, ja, weet je wat, um, als je nu toch even niks, uh, niks doet, we kunnen ook gewoon even lekker een grote reis maken. En onze jongste zoon was toen net drie weken oud. Huh. En onze oudste was anderhalf. Nou, en... dus, dus nog vrij van school, zeg maar. Precies. Dus. Een week, twee weken later, hadden we eigenlijk een plan gemaakt dat we vier maanden op reis gingen. <laughs> en we gingen naar, ik wilde we wilden heel graag naar Bali, want daar hadden we familie wonen. Ik wilde nog heel graag naar Argentinië terug, was ik ooit geweest. En dat wilde ik mijn vrouw laten zien, vond ik fantastisch mooi, Buenos Aires en omgevingen. En um, ik wilde wel heel graag naar, naar Australië. En iemand had gezegd, nou als je in Australië bent, moet je ook naar Nieuw-Zeeland. Ja. <laughs> dus ja, dat was het plan, vier maanden. Elke, elke maand een andere. Had je vrouw een nou? andere area. Ja. Mijn vrouw is zelfstandig. Ah, dus die kon vier die zei, maanden. Ja. Kon die toen al remote ook doorwerken of had ze Nee, gewoon nee, nee, nee hoor. Nee, okay. gewoon, uh, gewoon stoppen, uh, ja. ja. Dus, uh, dus we hadden een beetje ingeschat van nou, misschien krijgen we wel zoveel geld uit deze zaak. Weet je wat, <laughs> we hebben nog wat op de spaarrekening staan, we stoppen dat gewoon in onze reis. Dus we zijn vier maanden op reis gegaan. Hmm. En uh, ja, alles om lekker te resetten, lekker met de kinderen op pad te zijn en uh, een fantastische tijd te hebben. En toen stond je bij een zandbak. En toen kwam ik bij een zandbak terecht in Nieuw-Zeeland, nou ik moet eerlijk zeggen dat het nog iets anders is. Mijn vrouw stond bij die zandbak ja. <laughs> en onze twee of uh, ons uh, oudste zoon Jim, uh, die dus toen uh, ruim aan uh, bijna twee was, uh, die, die, die zat in die zandbak en er zat uh, taken. Uh, een ander Nederlands jongetje, dezelfde leeftijd uh, met papa ernaast en dat was foppen. Klinkt Fries, uh, klinkt het, maar is het niet? Ah. <laughs> En, uh, en mijn vrouw uh, raakte aan de praat uh, met, met, met, met, met de andere Nederlander op die enige camping in Nieuw-Zeeland. Ja. En dat klikte wel. Dus uh, gezellig zitten, zitten, zitten borrelen en de volgende dag nog wat zitten praten. Wij trokken van noord naar zuid en zij trokken van zuid naar noord in Nieuw-Zeeland. Dus we hebben tips uitgewisseld en uh, van, God daar moet je naartoe en, en, en daar moet je naartoe. En, uh, en later hebben we elkaar in Nederland nog een keertje opgezocht om wat foto's en verhalen uit te wisselen. Maar het klikte op zich... Op zich nog steeds wel. Uh, niet dat we nou direct wat uh, met elkaar gaan doen, maar wat, ja wel, wel, uh, Meer wel leuke wel leuk gebracht, ja, precies, ja En um, ik heb na die reis, want uh, we hebben Australië, Nieuw-Zeeland met een camper gedaan. En na die reis heb ik in Nederland een klein campertje gekocht, omdat ik dat echt fantastische manier vond. Wij waren backpackers en dit is eigenlijk een backpack on wheels. Mm -hmm. Dat rondreizen, dat vonden we geweldig. Uh, en na dat ik mijn camper aan mee had gegeven aan een paar vrienden... en die dat ook heel leuk vonden. dacht ik, nou weet je wat, ik zet hem gewoon op Marktplaats te huur. En binnen no -time was het hele seizoen was mijn camper verhuurd. ja, <laughs> nou, dat is mooi. De hele camper al terugverdiend. En na het volgende jaar dacht ik, ja maar... hoeveel campers zijn er wel niet in Nederland? Hier zit misschien wel een businessmodel in. En het bestond nog niet? En het bestond Want nog Want we niet. praten nu, 2000... 2014 was dit. En het bestond nog niet. En mies en... bestond wel al? Hmm? Airbnb, Airbnb dus. 2009. Dat, okay, dat 2011 een beetje echt bekend. Ja, dus een platform, -idee, uh, platform -idee. Dus, idee. dus ik dacht, ja, dan moet Airbnb voor campers komen. Dus doen, doen we even. <lacht> dus uh, mijn vrouw zei: Ja, weet je nog, die, die fopper uit Nieuw-Zeeland, die deed iets met start-ups en, en, en, en, en bedrijven opzetten. Misschien kan die je wel helpen aan een developer. Dus ja, je moet even een developer hebben. Een siteje bouwen. Een <lacht> siteje bouwen en dan loopt het. <lacht> Dus uh, ik vop gebeld, dat was voor kerst 2014. Hij zei, ja nee, dat lijkt me een goed idee. Uh, klink, klinkt leuk, kunnen we wel even over hebben. Uh, laten we 2 januari afspreken. Ja, 2 januari gaan zitten. We zijn s morgens gaan zitten en einde van de dag was het in één keer einde van de dag. Toen hadden we een spreadsheetje klaar en we hadden een, een plannetje. We zeiden, weet je wat, heb je morgen wat te doen? Nee, nou laten we morgen weer <laughs> gaan zitten. En We zijn niet meer uh, gestopt. Niet meer gestopt. En, en drie weken later begon de developer. En, uh, en, en uh, dit was januari dus. En op uh, 18 april uh, waren we live met uh, 150 campers, boekable, betaalbaar, uh, alles was. En, en de eerste dag kwam gewoon de eerste boeking binnen. Weet je denkt, alsof we, alsof we al jaren bestonden. It's magic. <laughs> ja. En de naam. Ja, dat uh, als je in, tegen een nieuw als een Nieuw-Zeelander zegt: I am out in the boonies, dan bedoelt hij, ik ben weg, ik ben onvindbaar. En ja,. Go Boonie, wees onvindbaar met ja. onze roots in Nieuw-Zeeland waar we elkaar ontmoeten ja. hebben. Toen dacht ja, dit, dit is een hele gekke naam. Maar. <laughs> hey, en jullie zijn met z'n twee toen nog gezegd van joh, dat wordt een BV'tje allebei 50% ja. en, uh, en we gaan ervoor. Zeker. Ja, grappig. En ja. heb je investeringen? Want ik denk dat je hebt geen investeringen nodig hebt extern, of wel om te starten. Of wel. Ja, ja kijk, te... we hebben er zelf geld in gestoken, ja. uh, want we hebben developer aangenomen en we hebben meteen uh, stagiaires natuurlijk uh, ingezet ja. we moesten een kantoortje hebben en uh, dus we hebben wel uh, echt uh, geld erin gestoken en toen na tien maanden hadden we onze eerste investeerders binnen, ze waren informal investors okay. en sindsdien hebben we eigenlijk elk jaar wel een vorm van funding ronde gedaan, mm -hmm. uh, dus wij zijn... Uh, uh, uh, zoals ze noemen, uh, cash-positief uh, bedrijf, mm -hmm. uh, maar uh, wij stoppen al het geld in, uh, in verdere groei ja. en blijven ook iedere keer geld ophalen om verder te groeien. Heb je nog meer eruit of niet meer? Nee, we hebben als founders hebben we net iets minder nog dan de, okay. dan de helft. Hé, hey, en ik ben altijd van iemand die dan meteen nadenkt met problemen hmm. en zo. Dat zit een beetje, daar ben ik ook geen grote ondernemer en gewoon lekker met mezelf. <laughs> maar dan denk je van oh ja kut, die dingen die gaan kapot en gezeik en, uh, ja. en, en verzekeringen en ja. shit. Maar dat is gewoon uitdenken en inregelen en dan is het klaar. Of hoe Ja, ja kijk, de, de, de grap is als je drie campers hebt, dan moet je heel veel dingen gaan uh, gaan regelen. Dan moet je overal aan denken. maar als je de 8000 hebt, ja dan heb je op een gegeven moment systemen opgezet en dan heb je allemaal partnerships en dan heb je alles ja, dan goed ja, geregeld dan maakt het niet meer uit. Dus dus hè, dit is in een kwestie ook gewoon van op een gegeven moment uh, de juiste partners vinden. We hebben in alle landen waar we zitten hebben we de juiste verzekeraars aangekoppeld. We hebben uh, juiste uh, netwerken van uh, schadeherstellers. We hebben ons systeem, uh, ons platform is heel erg uitgebreid. De service die erin zit gaat eigenlijk veel verder dan bij Airbnb. We hebben de hele claim settlement systemen erin zitten, we hebben uh, uh, de huurder betaald Borg, uh, dat blijft staan bij onze betaalprovider, uh, nou de hele afwikkeling daarvan vindt elektronisch plaats tussen huurder en verhuurder, uh, dus uh, ja het leuke is dat je dit soort dingen kan bouwen als je het in groot volume ja, kan dat is doen de, ja, het is, dat is en dan het, kan je echt een, self, een, een service portal maken waar mensen ook echt iets aan hebben. Ja. Uh, we zijn nu bezig met, uh, uh, met het maken van uh, uh, het, het voorbereiden van echt roadtrips, reizen. Uh, ja, dat is uh, heel veel werk als je dat voor tien mensen doet. Maar uh, het leuke is dat, dat je dat met, met, met uh, communities en met AI kan je dat ook voor tienduizenden mensen gaan doen. En dan hebben ze toch nog allemaal een unieke reis. Wel, En wat zit ze die model daarvan dan <coughs> voor jullie? Het is altijd een percentage van de omzet. Hé, hey, en wat kunnen we leren van dit sleutelmoment uh, eigenlijk? Dat, uh, dat het, uh, wat kunnen we daarvan leren? Nou ja, dat is een hele goeie. Wat kan je ervan leren? Goh, ja, ik, um, ik de, denk wel door de jaren heen, maar dat is wel na dit sleutelmoment, denk ik, geweest. Nog steeds meer leren um, uh, op, mijn, op mijn gevoel te, uh, te varen. Uh, heel erg rationeel, uh, maar ik heb wel echt geleerd om echt te voelen van... Uh, geloof ik, hierin vind ik dit goed... Uh, uh, dat, dat, dat heb ik geleerd. Um, maar vooral ook dat echt de hele wereld van toeval aan elkaar hangt. Echt, hè? Is, echt is, alles. Is het voorbestemd, denk jij? Ja, maar. Nee, nee dat, dat, dat, dat, dat, dat, daar zit ik niet zo in. Nee? Dingen nee. gebeuren gewoon. Ja, maar ik ben wel, uh, heb ik gemerkt, meer, vaak meer opmerkzaam dan andere mensen om me heen. Dus ik zie meer dingen dan... dan misschien andere mensen zien. En dus er vallen mij dingen op en dan denk ik, oh, hé, hey, hoe zit dit, hoe zit dat? En dan vraag ik er naar en dan kom je heel snel van het een tot het, op het ander. En dat van het een op het ander, ja, daar, daar, dat, daar zitten oneindige mogelijkheden in. Dus ik zie ook heel vaak heel veel mogelijkheden in van alles. En dat is, en dat, niet, is dat, dat toeval, dat is dat toeval. Ik denk, ja, je hoeft ook allemaal niet zo heel veel dingen allemaal uh, te forceren, want het toeval reikt het je gewoon echt al aan. En dat hebben we binnen Gabuni ook wel echt. Hè, er zijn heel veel bedrijven die daarin uh, in, uh, uh, in, in, excelleren om gewoon een idee, als je voelt dat het goed is, gelijk kijken of je met data kan onderbouwen of het klopt. Mm -hmm. uh, klopt het niet, probeer het nog een keer. Klopt het nog niet, probeer het nog een keer. Uh, klopt het nog niet, Nou, dan was je idee waarschijnlijk wel echt heel slecht. Mm. En dan laat je het weer los. Mm. Voordat je op basis van gevoel dingen gaat doen, maar vooral ook voor op basis voordat je... Dat je niet aan de slag gaat omdat je misschien niet helemaal vertrouwt op je gevoel. Ja, ja. Gewoon gelijk proberen, testen, kijken, heel klein kijken, kan dit werken? Uh, ja of nee. Hmm. Een manier vinden om te testen of mensen hierop zitten te wachten of dat dit uh, een, een procesverbetering is of wat. En gewoon proberen. Want je komt van het een op het ander. Ja, ja step by step. Absoluut. Ja. We hebben hele ambitieuze uh, vijf jaar uh, goals. Uh, en voor, een, uh, voor het komende jaar maken we altijd weer een, uh, een heel uitgebreid plan. Maar de echte dingen, die, die, die bepalen we echt per kwartaal. Per kwartaal kijken we echt wat gaan we echt doen. Op en basis dat is... van wat er gebeurt ook. Dus. Precies, ja. precies. dus verder dan een kwartaal vooruitkijken doen we niet heel erg. Mm. Hey, en is het nog spannend, want jij, jij bent wel iemand die houdt volgens mij... je thrill zit hem ook in dat starten. Ik kan me voorstellen dat je in zo'n beginfase echt helemaal door het dak gaat. Ja. En dan bouw je dit uit. Nu zit je met best wel heel veel mensen. Je bent hoeveel landen nu actief? Zes landen. Zes landen ja. uh, Hoe houd je het spannend de komende jaren? Wat zit er allemaal in de pipeline, zeg maar, in je hoofd? Oog, je ogen open houden en overal weer kansen zien. Huh. Daar zit, de, de, de, de, die spanning maak je echt zelf. Het is echt uh, de, de, de, hoe, het is zo gaaf om een bedrijf te hebben wat hard groeit, uh, want je kan namelijk zoveel dingen ondernemen. Ja. Kijk, als, je, als je 5, 6, 7 procent per jaar groeit, moet je alles heel precies plannen en dan moet je keuzes maken. Oh, kan ik dat wel, dan kan ik dat niet. En, maar als je, als je 100 procent per jaar groeit, ja, dan kan je gewoon heel veel dingen proberen. En er zitten gewoon iedere keer weer pareltjes tussen die, wow, wat kikken, dat dat, dat dat lukt. Want dat doen jullie, 100 procent? Ja, we zitten tussen de 75 en 125 procent. omzetwijs uh, uh, Ja. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. En, en heb je een verkoopstrategie met je platform? Tenminste, ik, ik weet niet, maar zijn er... Dat je ooit heel veel... Oh, goed, als vergoed. bedrijf? Ja. Goh, ja. Kijk, uiteindelijk, we hebben, uh, we hebben allemaal investeerders in het bedrijf. En die willen ook een keer een, een, exit, een exit maken. Ja. Uh, wij zitten er niet zo heel erg in dat we nou per se een exit willen maken. Van goh, oh, maar dan moeten we onze aandelen verkopen of zo. Um, maar dat zal ongetwijfeld ook daar... Zal wel weer een, een, uh, iets komen. Uh, en, en ja, als we nooit gekocht worden, ja, dan moeten we maar een IPO of zo doen. Ik weet het ook niet. Ja, ja, ja. Maar uh, nee, er zal ongetwijfeld wat gebeuren. Ja. Uh, want onze investeerders willen er ook een keertje uit. Ja. en uh, uh, Maar er is niet een, een, een vast omlijnd plan van oh, over drie jaar moet het uh, verkocht zijn. En ja het, het, het, het gaat ook uh, met in allerlei vormen met ups en downs. in 2019 konden we uh, in onze twee key landen konden we uiteindelijk net de deal niet doen met een verzekeraar die we wilden. Mm. Nou, hadden we in één keer maar 30% groei in het jaar. dus ja dat dat ja. kan ook gebeuren. Ja. en en dus ja het, het is wel het is echt surfen. het is echt op de waves. en soms waait het even niet. <lacht> je surft ook waarschijnlijk. ja. ja. <lacht> Mag ik jou uh, danken voor dit uh, enorm leuke gesprek? En je hebt mij in ieder geval gemotiveerd. Ja, ik wilde eigenlijk nog al jaren niet aan. Maar Claire loopt al jaren te zeuren dat we een camper iets moeten doen. Dus ik vrees dat ik uh, toch maar eens een keer klant ga worden van jouw platform. Leuk. Nou, en, als uh, jullie een keer een weekendje willen proberen en, ja. uh, en mijn eigen camper. Uh, oh, ja, is, is, uh, een is, is, is een veilige is, route voor is mij. Niet, uh, is niet weg. Amsterdam is niet ver hier van Busum, Dus uh, ja, ga maar rekenen. Leuk. Mag ik je dank voor dit gesprek. Dank je Ronny. En uh, dank je wel voor het kijken en heb je geluisterd naar de podcast. Dankjewel voor het luisteren, ook namens Centraal Beheer Zakelijk, want uh, deze aflevering is uit de serie Sleutelmomenten uh, en Centraal Beheer Zakelijk wil jou heel graag verder helpen als uh, ondernemer in jouw carrière en ik hoop dat we met dit gesprek daar een beetje aan bij hebben gedragen. Dankjewel voor het kijken. Hoi!